Ik ben Laura Babeljewski. Ik ben um, nou, een van de bekendste Nederlandse business coaches. Ik ben 15 jaar geleden mee begonnen en ik heb duizenden klanten mee geholpen. Nou, ik, ik werk al een paar jaar met Noortje samen en um, zij is een ontzettend fijne persoon om met haar mijn videostrategie door te nemen. En zij is ontzettend... ja... Is er is ontzettend veel ideeën waardoor ze me heel erg helpt. En wat heel erg belangrijk is bij video, is dat je het echt doet. Want ik ben wel iemand die heel goed schrijft. Maar het is voor mij echt wel een dingetje om voor een camera te staan en daar heb ik altijd weerstand tegen om dat zomaar te doen. Maar Noortje helpt me en ze geeft me heel veel zelfvertrouwen waardoor ik het ga doen. En dat heeft ontzettend veel voor me opgeleverd. Ja, nou, ik denk, uh, ik ben al in 1997 begonnen met video, maar allemaal op een hele andere manier dan nu, natuurlijk. Maar video is wel ontzettend een zeer belangrijke marketingstrategie. Dat is nummer één. Je moet video hebben, want je wordt zo zichtbaar. Mensen leren je zo goed kennen en je hebt zoveel impact daardoor. En als je vaak Facebook lives doet of video's laat zien, krijg je veel meer klanten. Dat moet je wel goed doen, natuurlijk. En daar kan Noortje heel erg goed bij helpen. Ja, nou, klanten. Is, we maken video-ads, we maken Facebook-lives, we promoten onze programma's met video. En daardoor krijgen we meer klanten, want ze krijgen meer vertrouwen. Het gaat allemaal om vertrouwen. En video is op netwerken nou is gewoon de beste manier om vertrouwen te krijgen. En dan gaan mensen je horen, ze gaan je zien, ze leren je veel beter kennen. En dan kunnen ze makkelijk klant worden. En, en hele goede klanten. En dus als je ook goed zorgt voor goede locaties, en daar heeft je heel veel visie op, en acht, echt een high-end video maakt, dan krijg je ook de high-end klanten. En dus Vroeger was het allemaal heel knullig, en, en bewoog het helemaal erg. En dan trok je daar een bepaald soort klanten mee aan. Maar nu is het high-end, en dan trek je high-end klanten aan. En dus, en, maar zorg dat je heel goed begeleid wordt. Want ik zie vaak mensen die nou, krijgen geen goede begeleiding, ze passen het niet strategisch toe. en daar snoort je heel erg goed in. Want het is echt voor je marketing. Het gaat niet over jouw video, maar je moet iets geven en, en zij snapt het heel erg hoe je het kunt toepassen voor marketing. Nou, ik denk dat heel veel mensen willen met video beginnen. Ze kiezen een of ander video maken, maar die heeft geen visie op marketing. En dan is het lang zo effectief niet. En Noortje combineert die twee dingen. Ze weet heel veel van video, maar ze weet ook heel veel van marketing. En dat is gewoon de ideale combinatie. Dus het stippelt de hele strategie uit. Daardoor ga je ook groeien. En word je veel beter professional. Dus ik weet niet. Noortje moet gewoon naar Noortje toe gaan. En ik weet geen beter in Nederland.